It's wonderful, it's wonderful, good luck, my baby. So... Hi, leuk dat je weer kijkt. Um, vandaag ga ik met jullie een paar makkelijke trucjes doornemen, zodat je kunt zorgen dat je ogen groter lijken. Want wie wil nou niet van die fantastische grote ogen? In magazines, in advertenties, op posters worden ogen van modellen worden altijd vergroot. Dus het is eigenlijk niet realistisch wat je ziet. Maar ja, niet iedereen is gezegend met grote ogen. En het is eigenlijk nog steeds een schoonheid. Ideaal. Dus ik wilde gewoon met jullie een paar uh, make-up uh, trucs doornemen. Waardoor je ervoor kunt zorgen dat je ogen echt veel groter lijken, veel opener. Worden en een, dat je, je gewoon je hele gezicht eigenlijk een soort ja, een meer open blik geeft. En het zijn eigenlijk helemaal niet zulke moeilijke trucjes. En um, let vandaag niet op mijn make-up, want ik ben een uh, nieuw palet aan het uittesten. Die hebben echt verschillende tinten, hele felle tinten. Dus ik was gewoon een beetje eigenlijk aan het uitproberen vandaag. Um, let er verder maar niet op. Dus dan uh, gaan we gewoon aan de slag met uh, de eerste tip die ik jullie wil meegeven. Waardoor je ervoor kunt zorgen dat je ogen veel groter lijken. En dat is eigenlijk heel makkelijk. Dat is namelijk het gebruik van mascara. Mascara geeft je ogen echt zo'n, ja ik weet niet, een veel intensere blik. Maar ook zorgt ervoor dat je ogen veel um, ja, uitgeruster lijken. Altijd als je moe bent en je wordt ochtends wakker, kunnen je ogen wat dik zijn door het vocht dat zich ophoopt. En um, als je mascara aanbrengt zeg maar nadat nou je hebt gedoucht en dat het vocht is dus wat weggetrokken, dan geef je, je oog uh, ja, gewoon een opener blik, een veel intensere blik. En dat is eigenlijk heel makkelijk. Nu heb ik uh, vandaag een klein beetje mascara aangebracht, alleen aan de bovenkant. En ik vind dat het beter werkt als je mascara aan de bovenkant en aan de onderkant aanbrengt. Dus dat zal ik met één oog doen, dan kun je het verschil zien. Zo. En als je nu het verschil bekijkt tussen zeg maar, dit oog en dit oog. Ziet dit oog er echt gewoon al veel groter en opener uit. Alleen maar door het gebruik van mascara. En weet je wat ik ook vind? Um, dat als je zeg maar, je mascara... Aanbreng zoals ik het nu doe, je ziet het wel, maar niet te heftig, niet te spinnenpoterig of zo, Dat het gewoon netjes blijft, maar toch dat het je opvalt, dat vind ik het allermooist. Want ik vind het niet zo mooi als je echt keiharde, keiharde en zware wimpers krijgt door de mascara. Ik ga er dus zelf altijd, ja, ik, ik hou wel van een goede laag, maar het moet niet zo spinnenpoterig worden. In ieder geval, je ziet al het verschil tussen dit oog en dit oog. Dus dat is eigenlijk de eerste tip. Heel gemakkelijk. Ik zal het andere oog e ook even doen, want anders uh, ziet het er zo vreemd uit. Zo. Oké, okay, en um, de tweede tip die ik ga geven is ook echt heel gemakkelijk. Maar misschien moet je er iets voor aanschaffen, dat zou kunnen. En dat is um, een uh, licht of wit potlood. Ik gebruik dit potloodje van Essence. Het is speciaal voor je ogen. Je hebt ook van die witte potloodjes, maar die zijn vaak voor je naag. Dus kijk goed in de winkel als je er eentje koopt. En het is echt mijn favoriet. En die kun je heel mooi gebruiken om aan de binnenkant van je... Het uh, traanbuisje, zeg maar, of ja, aan de binnenkant van je wimpers. Ik weet niet precies hoe je dit lijntje noemt. Dat ga ik even nog een keer opzoeken. Dat je daar een wit streepje zet, dan wat doe je namelijk? Het zorgt ervoor dat uh, het oogwit van jouw ogen, zeg maar langer overloopt tot aan je uh, waterlijn die hier loopt. Dus uh, stel dat je die zwart maakt, dan wordt het wel iets intenser, maar dan wordt je ogen juist wat kleiner van, druk je het naar elkaar toe. En als je het wit maakt, lijkt het net alsof het ook nog bij je oogbol hoort. Dus dan lijken je, je ogen net een stukje groter. Ik zal het laten zien. Zo, het effect zie je echt heel goed. Ik moet wel zeggen, soms is witte wit. Dus er bestaan ook um, producten zoals deze bijvoorbeeld van Catrice. Made to stay inside eye. Speciaal voor de binnenkant van je ogen. En die is net iets meer huidskleur. En er kan dan soms iets natuurlijker overkomen. Want dit wit is wel erg wit. Al komt het op camera goed over. Uh, maar als je het net iets te heftig vindt, dan is dit uh, draaipennetje van Catrice is dan ook echt iets voor jou. En waar je trouwens ook op moet letten, dat heb ik altijd. Als je zeg maar zo'n wit lijntje aanbrengt, dat je dan niet al je wimpers meeneemt. Want soms krijg je er ook best wel witte wimpers van, omdat het een beetje afgeeft en alles. Dus uh, let daarop. Maar ik vind het echt een goede tip, ook voor als je moe bent en je hebt het gevoel dat je ogen echt super klaar zijn, dan is er net zo'n wit streepje langs de binnenkant van je wimpers echt perfect. Oh, ook even aan de andere kant. Oké, okay, een andere tip die ik nog voor jullie heb. Um, dit is eigenlijk iets ja, waar ik het gewoon ook iets langer over wil hebben. Want um, ik zie vaak dat meisjes, zeg maar, um, als een eyeliner zetten, dat ze dan juist de helft van hun ogen mee pakken. Dat ze juist de helft van hun ooglid uh, gebruiken en dat ze hem bijvoorbeeld hier stoppen. En omdat het optische je ogen groter zou laten lijken. Maar dat is niet altijd waar. Want um, als jij een eyeliner zet en je stopt hem abrupt in één keer hier, ziet het er eigenlijk ook heel erg gek uit. Dus ik ben het eigenlijk niet echt eens. Wat ik wel denk, dat als je bijvoorbeeld een eyelinerrandje zet en je maakt het binnenste hoekje van je ogen... Um, lichter met een highlighter of wat dan ook, of een witte oogschaduw, dan lijken je ogen wel groter. Dus hou het aan de binnenkant altijd zeg maar, wat lichter en aan de buitenkant iets zwaarder. Maar ga niet bijvoorbeeld een koolpotloodlijntje tot de helft zetten. Maar als je dat wel heel erg mooi vindt, dat kan natuurlijk. Zou ik je aanraden om het bijvoorbeeld een beetje uit te smutschen? Ik zal het even voordoen. Ik heb hier een uh, Smoky Eyes potlood van Catrice, en daar zal ik een lijntje mee zetten tot de helft. Zo, kijk ja, kijk, ik snap het idee, maar ik vind het niet echt heel erg mooi. Maar gelukkig heeft dit pennetje aan de andere kant nog een kwastje, dus je zou het nog, ik zou hem persoonlijk trouwens ook iets verder zetten, wel over de helft, en um, dat je hem dan een klein beetje met dit kwastje probeert uit te smutsen. Dat hij niet zo abrupt stopt dan wordt het gewoon allemaal iets natuurlijker van. Anders is het echt zo van, oh ze heeft echt een eyeliner gezet tot de helft van haar ooglid. En dat geldt eigenlijk ook voor de onderkant. Heel vaak zetten mensen een eyeliner lijntje en die stoppen ze dan hier. Zo van, oh nu lijken mijn ogen groter. Maar ik, ja, ik vind dat persoonlijk niet heel erg mooi. Ik denk dat je gewoon beter een mooie eyeliner of een koppeltlood randje kunt zetten. Gewoon langs de hele wimperrand en hem een klein beetje je als je hem tot de helft aanbrengt, zodat het iets natuurlijker oogt. Ik vind het lijntje namelijk bij mijn wimpers nu echt ja, veel mooier ogen. En um, ja ik denk ook wel dat het je blik iets meer intens maakt. Dus ik, ja, ik hou hier wel van. Hoor. Een goede eyeliner of een koppelloodrandje, Net wat jij het makkelijkst vindt. En ik denk ook wel dat het je ogen iets groter maakt. Maar um, let op, want als je bijvoorbeeld um, juist het lijntje. Hier zit waar we net dat witte hebben aangebracht. Dan maak je je ogen dus juist kleiner. Dus ik zou hem gewoon lekker aan de onderkant neerzetten. Zo. En dan een klein beetje uitsmitsen zodat hij niet zo hard is. Dat het gewoon iets zachter is. En iets natuurlijker. Je kunt zelfs als het zeg maar, niet um, gemakkelijk uit te vagen is... Kun je er nog bijvoorbeeld een um, bruine oogschaduw tegenaan zetten. Ik zal even pakken. Stiem. Mm, pak je bijvoorbeeld um, uit het w 7 pak je dan zo'n uh, toopkleurige. Even een brush, een platte. En die kun je er dan onder zetten. Zeg maar een beetje tegenaan. En dan ga je er ook overheen. Dan wordt die net iets, ja, blendt die iets makkelijker uit. Wordt natuurlijk ook iets heftiger van. Je moet er wel van houden. Nu gaan we eigenlijk meer naar een avondmake-up. Dus ik zou het niet echt mm, vaak voor overdag dragen. Want het is wat heftiger. Maar ik vind wel dat het je ogen ja, optisch groter maakt. Omdat je werkt namelijk onder je wimpers en niet erop. Ik vind het ja, onderwerken vind ik toch altijd mooier. Tenzij je echt zo'n cat eye wil. Zo'n zo ja, zo intense, zwoele blik voor s avonds. Dan kun je hem er wel uh, boven zetten, net op het waterrandje, zeg maar. Maar ja, voor overdag zou ik dat eigenlijk niet zo snel kiezen. Ik vind het eronder gewoon heel mooi, omdat het je ogen heel erg groot maakt en onschuldig. <laughs> ik zal het aan de andere kant ook even doen. Zo, so, moet je kijken wat een verschil dit is met um, hoe ik dit filmpje begon en hoe mijn ogen er nu uitzien. Ze spatten er nu echt... Gewoon uit dus en ze lijken zo huge, weet je. Gewoon, ja, super groot. Um, even denken, um, dit waren eigenlijk de tips die ik jullie tot nu toe wilde meegeven. Misschien heb jij nog andere tips of nog suggesties. Dat mag natuurlijk altijd. Laat dan een comment achter. En um, dat zou ik heel erg leuk vinden natuurlijk. En abonneer je op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Je kunt me natuurlijk ook altijd volgen op Instagram. De linkjes staan op mijn YouTube profielpagina. En ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond en dat je er iets van hebt opgestoken. En tot de volgende keer.